Holy shit, het is me gelukt om hem aan te zetten, gek. Maar één. we zijn terug. Omdat vorige week een goede pools waren. <tie> Komt hij? Fuck it. Ja. Oh my god! Oh, shit. Uh, doen we het vandaag nog een keer? Goed verhaal. Jezus man, wat is er gebeurd bij jou? Oké. Okay. Het is energie. Ik moet benen Hey. Waarom de fuck krijg je drie van die kaulo trainers? Dat moet je toch niet? Je hebt ook echt niks in die andere kaarten. Daar moet je echt helemaal niks. Je ziet het niet echt goed. Kom op, even een even, even beetje... Oh, fuck. Nee. Uh... <laughs> <laughs> hebben we niks. Not sure. Wat okay. dit voor kut? Ook de punten. Die gaan we even opzoeken hoeveel die waren. Wat de hel. Oh, dit? Eurotje? Oh, nee. Oh, negen. Ja, van oh. Amazon. Ja, maar Amazon is geweldig. Jij denkt, ik doe gymnasium ik kan meteen rekenen. Alsjeblieft, jongens. <laughs> <laughs> op de basisschool leer je rekenen, op de middelbare school leer je een rekenmachine gebruiken. Goed, <laughs> 4. Heel goed. Wow. We turn it around and then we have a suspicious food tin. Maar waarom zit deze hier? Ja, je hebt, het, je hebt het raar gedaan, maar het is goed. Het gaat goed, Jesse. Ga nou niet twijfelen aan jezelf. Niet, ik weet het, dat je onzeker bent. Is dit niet een rare? Nee, dat is een vierkant, anders is het een ster. Oh, oké, okay, dat weet jij dan. Ja. IJsmon. zak. Ik dacht, misschien proef ik de rare naar voren. Oké. 3, 2, jeet. Wow! Oh my, oh my god! god. <laughs> wow! guys! Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond ik je het leuk. Ik niet. Doei!